Ze heeft toch plezier? Of niet soms? Nee, blijkbaar niet, oké. Hallo, mentjes. Daar zijn we weer. Ik ben nog altijd even verkouden als uh, twee weken geleden. Um, de, tenminste, de hoest. En ik ben momenteel bezig met het voorbereiden van mijn eten omdat ik over 19 uur alweer aan het werk moet. Dus ik dacht, dan is het toch maar goed dat ik eventjes ga werken. Zometeen um, dat ik mezelf wel goed voorbereid. Daarnaast ben ik van plan om eventjes een ruimte te creëren. Um, want ja, ik vind het gezellig. Ik ga deze, ga ik lekker ergens hier tussen houden. Alles gaan kopen overkopen wat ik hier heb. Omdat het mogelijk is, ten eerste. En omdat je er toch geen tijd of plek voor hebt. Dus daarom. Daarnaast gaan wij hier, maar helemaal tot de, dus eigenlijk dit hele stuk wordt overkapping. Ik weet niet waarom, maar uh, ik heb hier altijd dingen staan. En ik ga de overkapping maken um, voor activiteiten te doen. En die activiteiten zullen worden. Whatever. We gaan gewoon zorgen dat die veem van mij de lucht inschiet. Omdat ik de zin in heb. Ze heeft toch plezier? Of niet soms? Nee, blijkbaar niet. Oké. Okay. Kan ik nog net effecten toevoegen? En misschien. Kijk, de video dan ook nog uploaden? De meest recente video van Elle heeft die Ella heeft opgenomen staat goed aan en is genomineerd voor een award. Kijk zondag om 19.00 uur naar de award ceremonie om te kijken als schoolman heeft netjes, netjes. Oké, okay. en we komende zondag. Dus over twee dagen, moet ik wel werken, maar... Ja, ga ik uit herken dame. Hup. Ga die... Oh, en een verzorgde oh. Um. Yay! En, en, en, krijg ik mijn award? Net niet. Ah, moet ik nog 19 uur. Jongen, jonge, jonge, jonge, jonge toch. Goed zo, dame. Ga maar aan die fame van je werken. Ik hoop dat ik gewoon... Nu, deze aflevering... Dus waar jullie nu naar kijken... Dat ik dit eindelijk kan afsluiten. Want ik ben er zo klaar mee met meesterkok te zijn. Echt. Ik praat als een... Piratendag. Jee. Hé, hey, wow, wacht even. Allesholste. Krijgen we nou... Ze zijn allemaal plantjes een keertje uitgekomen. Zo, gebeurt ook niet vaak. Bemesten. Gaat het allemaal maar even bemesten, jonge dame. Het gebeurt niet vaak dat deze uitkomen, denk ik. Want het zijn echt winterdingetjes. Uh, nee, niet eten. Vetklep. Ja, briljant, ze eten maar. Wie vetklep dat ze er is? Hapskele. Het dek twijlen. Hoezo word ik nou weer aangevallen? Nee. Werk jij? Tjonge, jonge, jonge. Waarom nou word ik nou weer door ze aangevallen? Ik geef jullie toch wat jullie willen? Honing verzamelen, heb. Ik weet dat ik te laat ben op werk. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Dan laat ik nu liever af. Je. Yeah. Nee. serious, Ben ik nog steeds. Pot van drie dubbeltjes. Ze heeft wel een vette koelkast, moet ik eerlijk toegeven. Kijk dan. Met al die, die dingetjes is wel vet. Eerst was het zo andere, dacht ik. En dan gaan we eventjes naar het videostation, want we hebben nog niks geüpload. Video upload, nee, update plaatsen. Uh, Volg Op opmerkingen reageren, dat is altijd leuk. Yay. Moet ze ook nog eens plassen, het stilletjes doen. Onder de douche. Hapsakee. Okay. Nou, iets hebben we, tenminste, volbracht weer. Ook weer iemand blij gemaakt. Lekker... Recepten. Let niet op mijn taalgebruik, jongens, want... Um, ik heb dyslexie. En het dus, dus ik kan en niet rekenen en ik kan niet... Uh, Um, hoe heet het? Ik kan niet. Uh, ja, ik kan niet rekenen en ik kan geen Nederlands schrijven. Ik heb wel met begrijpelijk lezen, heb ik best wel goed. Um, dus begrijpelijk lezen kan ik wel. Dus ik begrijp goed wat, uh, wat ik lees. Had ik twee F op, denk ik, als enige. Ja, wat zou dat, dat, dat, dat zijn? Hmm. Maar het heeft niet geregend nog. Hmm. Oh, word jij weer een moe? Wordt er weer iemand moe? No way dat ik jou nu laat verliezen. Ik zal het voor elkaar krijgen, dat beloof ik jullie. Nou, oh, wauw, ik heb de max level. Ik wist niet dat deze tot 5 ging. Oké, okay, nice to know. Twee uurtjes nog. Hoppakee. Dan heb ik weer iets afgerond. oké, jongens. Toch uh, iets beter iets dan nooit. Toch? Over een uurtje, mooi. Dan ben ik op tijd. Keihard werken. Gewoon, bam. Vijf uur keihard werken. Alsjeblieft. Jee! Yes, eindelijk. Eindelijk. He -he. Ik heb, Ik heb hem af. Hè. He Hè. Even kijken, wat gaan wij doen nu? Um, en hmm. om deze te doen. Zullen we dat doen Kijken. Oké, okay, tien drankjes mixen. Um, een bar bezitten. Nou, dan gaan we daar een bar voor maken. Tenminste, we gaan een bar bezitten. Uh. Oké, okay, ik stik bijna. Jee, yeah, ik heb zeven nog wat. <laughs> en ik moet nog... Dat was 8. En de laatste. Noem maar zo te pittig. Kan mij iets verrotten. Hapsakee, de eerste. Het was Halimoli, wat was dat? moly, wat was dat? Oké. Even kijken, want we gaan op zoek naar een nieuwe baan. Maar, ehm um, Ontslag nemen eerst. Eitje, ja. Neem ontslag. Op. Oh, dan moet ik een sociaal evenement Oh, jezus. Moet ik alweer werken? Nee, over twintig uur pas. Oh. En dan moet ik. Zeven dagen. Bijna. Nee, nou. hm. uh, ga maar plasje plegen. Ja, maar hoe word je dan? Moet er echt de tijd overheen gaan. Oh, mijn boompje is dood. Ah, oh, mijn boompje is dood. Doe je plant weggooien? Doe dat maar. Heb je nog niet niveau 10? Oh. Oké, okay, um, gaan we daar aan de gang? Nee, ik dacht dat ik daar een niveau 10 al had. Laten we gewoon een, uh, een huisfeest doen, joh. Ik kan uit dat schelen? En... Ik hem al helemaal klaar. Oeh, nou kijk jongens, hop. Um. Oh, dan moet ik weer op vakantie. Even kijken. Oh shit. Even kijken. Gaan we deze doen? Um. Zijn we er wel weer vanaf. Weet je, ik ga op vakantie. De volgende aflevering ga ik jullie laten zien wat er allemaal af is gedaan. En um, voor nu. Vonden jullie het een leuke aflevering? Doe nog eventjes een duimpje omhoog. Hier beneden uh, kan je op uh, abonneren. Het is niet verplicht, maar het kan. Het mag, graag zelfs. Dan um, krijg ik... Uh, want meer zelfvertrouwen van. Dus als je mij zelfvertrouwen wilt geven, doe dan even het duimpje omhoog. En uh, ja, ga zeker om mij abonneren om op de hoogte te blijven. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een gloednieuwe video. Tot